Wat heb je deze ochtend gegeten? Ja. Heb je zo een speciaal ingrediënt dat jij eet tijdens kampioenschappen? Af en toe neem ik die uh, muesli bars van Foodmaker. Uh, ik eet die graag tussen de, de matjes. Als je moet kiezen, pizza of quinoa? Pizza. <laughs> ja, toch pizza. Sorry. Wat zijn drie ingrediënten dat je op een bord moet hebben, volgens jou? Ja, karps, proteïne, um, veel water voor mij.